Ik heb zelf een coronavoucher liggen die op het punt staat te verlopen. Wat kan ik nu best doen? Je kan de coronavoucher gebruiken om een nieuwe reis te boeken. De meeste toeroperators hebben de duurtijd van de voucher verlengd, dus daar kan je dan op ingaan. Maar sowieso en in alle gevallen heb je na één jaar het recht om je geld terug te vragen van de reisorganisator. Opgelet, de reisorganisator heeft dan wel nog zes maanden om jou terug te betalen.